De keuze voor een laptop begint bij het schermformaat. Dit bepaalt de afmeting van je laptop. Ook de resolutie is belangrijk, want die bepaalt de beeldkwaliteit. Met andere woorden, hoe scherp alles is. De meeste laptops hebben een scherm met een diagonaal van ongeveer 15 inch. Dit is handig als je hem vaak aan tafel of op een bureau gebruikt. Hij is er goed mee te nemen in een wat grotere tas. Wil je echt een groot scherm hebben, dan kun je gaan voor een laptop van 17 inch. Maar zo'n model is wel zwaarder en wat minder makkelijk om mee te nemen. Ben je vaak onderweg met je laptop of gebruik je hem op schoot? Bijvoorbeeld als je op de bank hangt, dan is 14 inch handiger. Je neemt zo'n laptop makkelijk mee, maar je hebt nog wel lekker veel schermruimte. 13 inch of kleiner is handig als je in de trein of in het vliegtuig wilt werken. Gratis tip! Kies je een laptop met een klein scherm, maar wil je achter je bureau wel lekker veel werkruimte? Gebruik dan een losse monitor als tweede scherm. Naast het formaat is ook de resolutie belangrijk. Hoe hoger de resolutie, hoe meer pixels het scherm heeft. Bij een groot scherm heb je een hogere resolutie nodig om een lekker scherp beeld te krijgen. De meeste laptops hebben een resolutie van 1920x1080, dat is Full HD. Er zijn ook laptops met een hogere resolutie, bijvoorbeeld 2560x1600 pixels of zelfs nog een hogere 4K-resolutie. Lagere resoluties, van bijvoorbeeld 1366 bij 768 komen we af en toe ook nog wel eens tegen op goedkopere, kleine laptops. Je hebt dan een wat langere accuduur, maar niet zoveel werkruimte. Hoe hoger de resolutie, hoe kleiner de elementen in beeld. Neem je een kleine laptop van bijvoorbeeld 13 inch met een hele hoge resolutie van 4K, dan heb je scherpe, maar wel hele kleine lettertjes. De ideale resolutie hangt dus onder andere af van het formaat van je laptop.